Peter, um, ik kan me zo voorstellen dat je na die wedstrijd in de na-competitie tegen Kozakkenboys toe was aan een uh, lekkere vakantie. Heb je, was het een uh, goede vakantie? Uh, ja, ja, nee. Hartstikke lekker. Natuurlijk ook twee corona-jaren gehad. waarin we wel op vakantie zijn geweest. maar niet zoals we eigenlijk graag willen. We zijn Nederland gebleven. Uh, nou, dit jaar weer de vrijheid, zeg maar, terug. En uh, lekker naar Spanje geweest, uh, bijna vier weken. Dus uh, ook echt wel van genoten. Heerlijk. Ja. Een uh, nieuw spelletje uh, ontdekt ook: uh, padellen. Ja. <laughs> ja, inderdaad. Padellen met, met, uh, met mijn kinderen en met mijn vrouw. Dus uh, super enthousiast geworden. Ja. Ja. Ja, het is ook een geweldig spelletje. Zeker. Ja, maar dat blijft voetbal natuurlijk ook. Want ja, daarna was je natuurlijk uitgerust en weer zo eager als maar kan om weer met de nieuwe club aan de gang te gaan. Of nieuwe club, zeg maar de, de oude kern aangevuld met nieuwe spelers. Is het bevallen tot nog toe, de oefencampagne? Ja, dan zijn we zijn nu uh, uh, midden Derde week. Uh, nou, ik denk dat elke trainer in deze fase uh, zegt dat het, uh, dat het bevalt en dat het goed is en dat we er positief zijn. En dat, is, dat is met deze groep ook zo. Uh, het mooie vind ik dat we de kern zeg maar, van, uh, van de groep hebben weten te bewaren en te behouden. Uh, wat maakt zit, we gaan natuurlijk met het derde seizoen in. Uh, voor, een aantal, voor de gros ook het derde seizoen qua spelers. Uh, ik denk uiteindelijk dat dat wat oplevert. En uh, dat zie je eigenlijk al terug in, in uh, de manier van spelen. He, dat dingen al vrij snel duidelijk zijn en dat de nieuwe zich daar uh, ja, uh, makkelijk aan aanpassen. Zeg maar. ja, en die, die nieuwelingen die hebben natuurlijk ook wel wat aan, aan die oude kern. Die weten wat, de, wat jouw bedoeling is. Uh, ja, ja, het is niet. Uh, voor de meeste wat ik al zei is het gesneekoek. Nee, want we, we, we hebben het al twee jaar over hetzelfde. En uh, nou, dat zal uh, dit jaar niet veranderen, misschien op details, uh, dus uh, dat maakt het uh, makkelijker en uh, ja, de kans zeg maar, op succes, hebben we het vaker over gehad, uh, wordt alleen maar groter. Jullie worden over het algemeen uh, geroemd om je uh, goede uh, positiespel, hè? Uh, waarbij er één ding uh, uh, soms een beetje achterblijft en dat is uh, het uh, scoren, het, uh, lekkere, het, het schietgraag gedeelte. Uh, ja, zeker vorig jaar natuurlijk, uh, de eerste fase van de competitie, uh, hadden we de minste goals voor. Uh, ja, dat, maar uiteindelijk denk ik dat we uh, in de tweede seizoen, met name in de laatste fase, in, in ontzettend veel doelpunten gemaakt hebben. We hadden er ook de minste tegen ongeveer, van, uh, dat is zo, zo gebleven, was in de eerste fase zo. En er is eigenlijk niks aan veranderd, maar we hebben met name meer goals gemaakt. Uh. Uh, dus ja, uiteindelijk moet je scoren om, uh, om, uh, om, om, om, om te winnen, zeg maar. 1-0 is ook winnen, maar ja, het liefst maak natuurlijk meer goals, uh, Dus uh, zeker een punt van aandacht. Precies. Um, uh, verder viel het mij op dat de tegenstand werkelijk vanaf de eerste wedstrijd behoorlijk pittig is. Is dat, is dat echt met een doel? Nou, met een doel ook noodgedwongen. Hè, want de tweede en derde divisie de, staat een stuk eerder als de hoofdklas en alles wat eronder komt, zeg maar. Uh, ja tegenwoordig vier divisie volgens mij dus die staat allemaal later dus je kunt, uh, uh, je kunt tegen hoofdklasse of tegen eerste klasse willen gaan beginnen wat uh, normaal is zeg maar uh, maar die zijn er niet begonnen dus je bent al gedoemd om uh, tegen tweede en derde divisies uh, te oefenen of tegen jong teams die zijn er ook al begonnen dus jongens komt er bijna niet aan uh. Het viel mij tegen uh, Kozakkenboys al op dat, dat de lengte en de kracht van de spelers uh, in de tweede divisie over het algemeen heel duidelijk aanwezig zijn. Koninklijke HFC ja. zag je dat bij ja, de dus Treffers dat. zag je dat en soms had ik het idee van oh het is gewoon de mannen tegen de jongens. Ja, nou ja dat zie je ook denk ik op alle niveaus. Uh, dat kan een voordeel zijn. Hè. Ik, bedoel, ik vond uh, Treffers met name heel erg fit. Ook uh, ogen, veel kracht, veel snelheid, uh, maar die waren ook uh, ja, voor mijn gevoel een stuk verder. Terwijl ze qua uh, trainingsarbeid uh, gelijkwaardig waren aan ons. Ook uh, geloof ik op dat moment één wedstrijd gespeeld. Maar dat zag er erg goed uit bij de treffers. Uh. Ja, kracht uh, zegt natuurlijk niks over voetbalkwaliteiten. Ja, dus uh, er zijn ook genoeg teams uh, die minder kracht hebben. Als je kijkt naar Ajax, uh, Barcelona van uh, voorheen. Zeg maar, uh, ja, uiteindelijk gaat het er ook gewoon om voetbalkwaliteiten. En proberen zeg maar, oh, ja, een beetje uit die... Duels te blijven. Dat trachten wij ook met ons voetbal. Neem niet weg dat je erg soms door. soms last van hebt. Kijk naar Ajax afgelopen week tegen PSV. Waarbij zij kiezen voor voetbal. En met een linksback die niet zoveel kracht heeft. Dan word je geslacht met een hoge bal de 16 meter in. En dat kan. Maar het biedt ook heel veel mogelijkheden. En meer voordelen. Ja, precies. Verder viel mij op dat over het algemeen. Uh, DVS 33 uh, uh, in het begin ongelooflijk veel uh, moeite hadden met, met de, uh, de, ja, de kracht en de, de intensiteit van, uh, van de, de tegenstander. Want ze zetten enorm DVS uh, vast. En uh, ja, daar hadden jullie uh, echt veel uh, moeite mee. Ongeveer elke wedstrijd die ik tot nog toe gezien. Nee, tegen Dovo nee, niet. Nee, nee, zeker maar. de eerste twee wedstrijden HFC. Hè, dat was, HFC was het volgens mij de vierde wedstrijd al voor ons de eerste. Uh, zij wou vier keer 30 minuten spelen. Uh, nou, uh, dat was ik niet van op de hoogte, maar was afgesproken door DVS. Uiteindelijk hebben we daarmee in toegestemd, want ze uh, zeiden anders komen we niet en terecht. Hè. Als we daar, dat toegezegd hebben, dan moeten we vooral dat vooral doen. Dat dus betekent dat we op het laatste moment uh, spelers van onder 23 bij hebben gehaald, die uh, nog niet eens getraind hadden. Uh, ja, en die waren veel verder als ons. Uh, met name de eerste helft, waarin ze toch met een sterkste team speel speelden. Waar wij een beetje verdeeld hebben in kracht. toen werden we redelijk overlopen. En eigenlijk gebeurde het tegen de treffers zelf exact hetzelfde. Waarbij we heel veel teruggedrongen werden. En eigenlijk van de mat gespeeld werden. Zij gingen de tweede helft uh, wisselen. Ja, uh, AFC ook. Ja, de tweede helft en de tweede uur tegen AFC, uh, Ja, kunnen we redelijk mee, zeg maar. Uh, hè, maar uh, neem niet weg dat we. Ja, dat, dat, dat, uiteindelijk ga je die, die wedstrijden ook spelen om weer spelminuten te maken, uh, wedstrijden erin mee op te doen. En Daar is het ook voor bedoeld. Maar het is natuurlijk uiteindelijk ook wel lekker als je veel onder de bal bent. En in balbezit ook dingen duidelijk gaan worden. Maar die twee wedstrijden hebben we namelijk met name heel veel moeten verdedigen. Ik heb het gevoel dat uh, in de breedte de selectie uh, sterker is geworden. Heb jij dat gevoel ook? Nou uh, zeker uh, vorig jaar hadden we natuurlijk een uh, hele smalle selectie. Uh, met het wegvallen van Nicky. Uh, en, en nog wat spelers. Uh, ja, hadden we vorig jaar, zeker in de eindfase, hebben we, ja, ik de, de hele tweede periode, hebben we geloof ik, 11 of 12 spelers gebruikt. Uh, en, en een keeper. Uh, ja, we zijn heel gebleven met elkaar. Uh, dus we, uh, de selectie was uitgedund. Uh, dus uh, ja, nu is iedereen weer beschikbaar. Op Nicky na. en uh, Tarek. Tarek uh, traint voor de heeft dinsdag weer voor is, of maandag in het is een beetje meegetraind. Nicky duurt wat langer, zijn wat voorzichtiger mee, die missen we nog. Uh, en Nessie is, uh, die komt volgende week wel terug van vakantie, dus die ja. mist gewoon drie weken. Ja. Uh, maar voor de rest is iedereen erbij. En fris en fruitig en uh, ja, je hebt meer keus. Dus, uh, ja, en uh, met name ook op het uh, creatieve vlak, hè? Op het, uh, in het middenveld. Ja, ja, ja. Nou, ik, ik hou van dat soort spelers. Dynamische spelers, snelle spelers, uh, lichtvoetige spelers. Uh, ja, en die zijn er ook uh, bijgekomen. En uh, ja, ik ben daar ontzettend blij mee. Ja, en uh, nou, <laughs> dat, dat lijkt mij heel erg mooi om daarmee uh, te eindigen, met de, uh, jouw blije gezicht. Ik ben daar ook uh, blij mee en ik hoop dat uh, DVS een uh, prachtig uh, seizoen gaat draaien. En gelijk vanaf het begin, liefst, Peter. Ja, ja nou ja, vorig jaar wat stroeve stad inderdaad. De vier wedstrijden daarna begonnen te lopen, stonden uiteindelijk gewoon eerst in de eerste periode hoor. Dus uh, zo, zo is het ook gegaan. Uh, en daarna we een hele goede periode met alle bekerwedstrijden natuurlijk. Dus uh, ja. Ja, kijken of we dit jaar vanaf minuut 1 uh, erg staan met z'n allen. Dus dat, uh, dat zal blijken. Dus, uh, en nee, wat ik al zei, uh, hartstikke blij tot op dit moment. Het is een momentopname. Uiteindelijk moet het straks blijken als we straks twee, drie maanden verder zijn. Uh, of we nog steeds blij zijn. Maar daar ga ik wel vanuit. Uh, want ik vind echt dat we. Een compliment aan de TC. Dat we een mooi stel bij elkaar hebben. Dus, uh, met allerlei mogelijkheden. Oké. Okay. Namens uh, DVS-TV en alle supporters. Ongelooflijk mooi seizoen uh, gewenst, Peter. Ja, ja dankjewel.